Oké, okay, mensen, ik ga vertellen waarom ik sinds 1980 publiciteit zoek. Eén uh, is omdat, hem, omdat ik vanaf die tijd worried ben heb heb gebouwd uh, Chapman. En twee is om. No, dat was 86, Omdat ik uh, publiciteit wilde geven aan het werk dat Amnesty doet. Want ik voel me eigenlijk wel daartoe geroepen. Dus, uh, nou ja, ik ga dit eens voorleggen. En je kunt de tekst voort, uh, terugvinden, niet voor, maar uh, terugvinden op tiny One. Slash get free. En uh, het heet freedom. Dus niet vri uh, vrijheid, freedom Maar freedom, bevrijd hen. Oké. Okay. Freedom. Them, them. Conscience prisoners. Freedom. Freedom all. Freedom. Nobody knows who's right. Freedom. Stop this political fight. Freedom. Those people. They are human beings. Human beings. Who need justice rights. And which they deserve. This is just discrimination. If this is the truth in 1986, what will be the next station? You better stop this now, just when it's still possible. I mean, before your own situation gets horrible, to say, this is not a threat. Because do you think it all stays the same and that people will think fits this? Then you should know that it's a shame of believing in the rightness of this. Don't do to another things you shouldn't yourself like to be done. Perhaps you don't bother. But if this is all that you can... Oké, okay. en ik uh, verander ieder jaar het jaartal uh, in het gedicht. If this is the truth in 2022. Uh, dat was eerst 1986. Uh, uh, en ieder jaar verander ik dat dus omdat het steeds hetzelfde bleef. En uh, dit is dus waarom ik de publiciteit zoek. Sinds 1980... Heb ik genoeg volgers of wat ook abonnees op mijn YouTube-kanaal of or wat, dan zal ik uh, hiermee naar buiten treden. And I'm still worried about you, Chapman. How are you doing in Greenhaven prison? They didn't want to give any information about the prisoners. And I said, I know he's there. I know he's there. I'm not crazy. It may be he may be removed in top secret, but I know he's there. I'm not a fool and I cut my sources. So, Chapman, how are you? I'm really worried. I know the feeling of being abused in a little proportionate way. And that's the reason why I want to reach you. And yeah, you are abused worldwide. Sorry. Not, it is so bad. It's not good.